De politie reageert niet op mijn klacht. Wat kan ik doen? Dit is de klacht van de dag. Welkom, ik ben Mohammed Alhajiri, klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering behandelen we een klacht over een aangifte bij de politie. We krijgen een klacht van een meneer. Zijn auto is gestolen. Daarvan heeft hij aangifte gedaan bij de politie. Maar meneer vindt dat de politie zijn aangifte niet op een goede manier behandelt. Hij dient daarom een klacht in bij de klachtbehandelaar van de politie. De klachtbehandelaar van de politie neemt contact op met meneer en legt uit wat er met zijn klacht gebeurt. Ook vertelt hij dat een andere politiemedewerker hem uit zal leggen wat er met de aangifte gedaan is. Maar dat gebeurt niet. Meneer voelt zich nu helemaal niet meer serieus genomen en dient daarom een klacht in bij de Nationale Ombudsman. We bellen met de politie. Onze contactpersoon legt uit dat er meerdere redenen zijn waarom de politiemedewerker nog geen contact heeft kunnen opnemen met meneer. Maar na ons telefoontje doen ze dat alsnog. Heeft u een klacht over de manier waarop de politie met u omgaat?